De wereld van mobiliteit kennen wij als geen ander. Meer dan 50 jaar geleden werden wij opgericht door BOVAG... ...om risico's af te dekken die ondernemers zelf niet konden of wilden dragen. Allemaal nu doen wij veel meer dan alleen bedrijfsverzekeringen. We hebben ook verzekeringen voor de ondernemer en zijn medewerkers. En zelfs voor hun klanten. Ook financieren wij hen, waardoor ze bijvoorbeeld zelf een leasefloat kunnen opzetten. En wanneer nodig, bieden we rechtshulp. Nog altijd richten wij ons in de eerste plaats op de leden van BOVAG. We zijn er voor en door de branche. We hebben ons de afgelopen 50 jaar sterk ontwikkeld. Toch zijn we in de kern hetzelfde gebleven. We zijn een niche-speler met kennis van zaken. Die onze klanten heldere oplossingen biedt. En dat doet met een zeer persoonlijke aanpak. Dat zit gewoon in ons. Dat is wie we zijn. U kunt van onze baan. Een man en man. Vrouw een vrouw. En woord een woord. Ons grote doel? Onze klanten succesvol laten ondernemen. Wij zijn boven mij. Wij zijn boven mij. Samen, Samen vooruit.